Wat kan het documentmanagementsysteem voor jouw organisatie betekenen? Zijn jullie veel tijd kwijt met het zoeken naar de juiste documenten? Is het niet duidelijk welke versie nu de juiste is? Willen jullie documenten digitaal kunnen ondertekenen? Of documenten eenvoudig kunnen opmaken met de juiste huisstijl? Misschien de personeelsdossiers beheren? En wat dacht je van snel een werkstroom starten om zo snel de benodigde feedback of goedkeuring te verzamelen? Met DigiOffice beschik je over een krachtige zoekfunctie, e-signing, werkstroommanagement en nog veel meer mogelijkheden om efficiënter en duurzamer te werken.